Hi, Hallo, ik ben Sandrine, Sandrine technisch verantwoordelijke voor opleiding en testcoördinateur bij ProNails. Vandaag ben ik zeer enthousiast om well, jou de nieuwe ProNails LED UV Bouwgels voor te stellen. Kom je met mij kijken? Hier zijn de drie nieuwe LED UV Pro ProNails, de Flexibilders. Ze harden uit in 60 seconden onder de light, 2 minuten onder UV. Ze hebben een lage hittevorming en je mag ze nagel per nagel bewerken. De Flexibilder zijn zowel sterk als flexibel en bieden dus kracht en elasticiteit aan alle nageltypes. Ze zijn uitstekend voor op dunne en flexibele nagels te gebruiken. En zelfs als je een beginnende nagelstyliste bent, zal je met de Flexibilder sneller, dunner kunnen werken en met bijna geen vuilwerk. Zo makkelijk dat ze zijn. De Flexibilder Clear is een bouwgel met medium viscositeit en is medium-zelf-egaliserend. Dit gaat jou toelaten om sneller en dunner te werken. Zijn fantastisch lichte paarse kleur geeft een frisse uitstraling aan jouw nagels. De FlexiBilder Frosted Pink is een crème kleurig bouwgel die de nagelplaat discreet verzacht. Deze medium zelf egaliserend bouwgel met medium viscositeit is zeer geschikt voor French manicure. Dankzij zijn melkachtige camouflage eigenschap zullen de imperfecties van de witte smiley line op een natuurlijke manier gecamoufleerd worden. De flexibilder Pink is de roze versie van de flexibilder Clear. Zijn roze kleur in de pot zal vervagen naar een doorzichtig roze kleur na uitharding en zal jouw nagels een natuurlijke roze tint geven. Deze sterk en flexibel bouwgel is gemakkelijk om te gebruiken en zelfs beginnende nagelstylisten zullen hiermee sneller kunnen werken. Na uitharding je kan zien dat de Flexi-Clear is transparant met een fris effect. De Flexi Frosted Pink verzacht de nagel met een zeer natuurlijke roze schaduw. En de Flexi Pink is ook transparant, maar meer roos dan de kleer. Hier zijn de vier krachtige bouwgels Pro Nails Hard Builder Gels. Ze harden uit in enkel 60 seconden onder de light, 2 minuten onder UV met lage hittevorming. Je kan nagel per nagel te werk gaan, maar ook vier nagels tegelijkertijd en duim apart met de Layover applicatie. De Heartbuilders zijn zeer sterk en minder flexibel, waardoor ze een extreem sterkte aan alle type nagels aanbieden. Deze laat je toe om zeer dun te werken, zelfs voor zeer lange nagels. Maar dit is niet alles. Je mag ze ook als basis en bouwgel op droog tot gewoon nageltyp gebruiken. De Heartbuilder Clear is een doorzichtig bouwgel van medium viscositeit en is zeer zelf Als ervaren stylist zal je hiervan fan worden. De Hardbuilder Clear is een van de sterkste gel in de haardbilder reeks Vergelijkbaar met acryl en daardoor zeer gewaardeerd om heel dun te werken. De Hardbuilder Clear is dé gel voor nagelverlengingen. De Hardbuilder Light Pink is een lichte roos transparant bouwgel. Deze medium zelf egaliserend bouwgel met medium viscositeit is ook zeer geschikt voor beginnende nagelstylisten. De Hardbuilder Light Pink is de meest flexibele bouwgel in de Hardbuilder-reeks. Deze harde bouwgel zal stevigheid en elasticiteit aan dun natuurlijke nagels die een lange look wensen aanbieden. De hardbuilder Multi Pink is een camouflerende bouwgel met medium viscositeit en is zeer zelfegaliserend. Hij heeft een mooi melkachtige roze kleur na uitharding waardoor het de natuurlijke kleur van het nagelbed revitaliseert. Hij is ook zeer populair voor de babyboomer nagels of om een zeer natuurlijke look te creëren. Hij kan gemakkelijk gebruikt worden voor nagelbedverlengingen dankzij zijn camouflerende eigenschap en stevigheid. De Heartbuilder Light Pink is de tweede sterkste gel van de Heartbuilder-reeks. Hij vereist een minimum aan navijlen en zorgt voor een zeer dunne applicatie. De Heartbuilder Tixo Pink is een snoeproze doorschijnende bouwgel met stevig en dik viscositeit. Echter dankzij zijn texotropisch eigenschap daalde de viscositeit van de gel wanneer de gel bewerkt wordt met het penseel. De viscositeit zal zich naar zijn originele dikte herstellen eens de gel niet langer bewerkt wordt. Dit laat jou toe vier nagels op te bouwen, zolang als nodig is alvorens uit te harden. Zeer geschikt voor beginnende en ervarende nagelstylisten die sneller willen werken. Hardbuilder Tixo Pink is de tijdbesparende gel, gemakkelijk te gebruiken met minimale naveilen. Hier zie je het resultaat van de French Manicure Look in combinatie met de camouflage-reeks. De combinatie van Hard XO Pink met Mask versterkt de roze kleur van de nagelplaat. De volledig doorzichtig hart Clear laat de zeer natuurlijke huidskleur van de nude naar boven komen. Hart Light Pink en Peach creëren de perfect natuurlijke French Manicure Look. En Milky Pink zal de witte French Smiley discreet maken. Have fun, Have fun bij het kiezen en gebruiken van onze producten. Bye!